We zijn met de uittesters op de Gentse Feesten en de jacht op de Jonge Wolven is geopend. Wat is Jonge Wolven precies? Jonge Wolven is een muziekwedstrijd die elk jaar doorgaat in de Spiegeltent op de Gentse Feesten. Uh, in samenwerking met AVS en Trefpunt, de winnaars mogen dan altijd spelen op het grote podium van het Sint-Jacobs het jaar daarna. En dat is eigenlijk wat we doen met de wedstrijd. We met een van start Het De tweede uh, instrumentale band die we uh, in deze afgelopen dagen gehad hebben, staat nu klaar. Voor de ervaring of om te winnen? Uh, om te winnen. Hoe begonnen jullie met muziek te spelen? Meestal tel ik af, tot vier is dat dan, of soms tot vijf en dan beginnen we te spelen. En hoe zijn jullie begonnen met muziek spelen? Een oh ja, in band. Ah, in band. Uh, dat zijn eigenlijk twee goede kameraden van mij. En ik schrijf wel liedjes en ik dacht van ik wil wel eens aan mijn vrienden vragen of ze willen meespelen met mij. Zo is het begonnen. Zijn er bekende deel, ex-deelnemers? Een aantal. De winnaars worden meestal toch redelijk uh, populair. Uh, onder andere, bijvoorbeeld, Captain Oats is redelijk populair. Die hebben twee jaar geleden gewonnen. Ben je benieuwd wie er gewonnen heeft? Na de ganse feesten kun je terecht bij www.jongewolven.de.